...de zeedijk aan de kop van het land in Dordrecht. Over een lengte van zo'n 100 meter gaan hier damwanden in de grond. We zijn hier begonnen met korte damwanden, 10 meter. Uh, we beginnen bewust met die korte damplanken om, uh, om te kijken wat de omgeving doet... ...en wat, of er wat obstakels in de ondergrond zitten. Uh, daarbij hebben we een continu monitoringssysteem... De woningen worden continu gemeten als hij aan het trillen is, maar ook als hij niet aan het trillen is, ook s'nachts. Daarbij hebben we trillingsmetingen geïnstalleerd op ja. de woningen, volgens mij vier stuks op iedere hoek van een woning. Zodat we ook direct kunnen zien als de frequentie hoger is, dat we een signaal krijgen van je. let op, kan mogelijk schade veroorzaken. Ik wil helemaal niet zeggen dat de schade veroorzaakt wordt, maar het is puur een signaal. We kijken van joh, dat we alert in moeten zijn. Ja. Dit is gewoon één grote doorgaande wand. Ja puur voor de stabiliteit. Uh, we hebben op andere trajecten wel eens voor uh, piping en dergelijke stukjes dan de aangebracht. Ja. Dat werkt als een stabiliteitsscherm, maar ook gewoon dat uh, de dijk zijn werk wel kan doen. Okay. Dus dat, uh, er zitten wel verschillende constructies. Ja. Nou, nou. Ja. Het is zo dat we berekeningen hebben gemaakt en bleek dat met het huidige profiel zoals hij er nu ligt. ...dat de dijk niet stabiel was, dus niet door de toetsnorm zou komen. Uh, hebben we hebben deze planken moeten, moeten aanbrengen, die waren oorspronkelijk wat lichter. Uh, die zijn nu 30 meter en verankerd, dus dat scheelt al. En die hebben we echt nodig voor de stabiliteit. Ja, ja. Ja, want meer ruimte bij de dijk hebben we niet. Eén om de wegconstructies uh, richting Kop van het Land. En de andere dat hier nog een achter zit. Ja. Ja. De dijkversterking is aan het eind van 2016 klaar.